Welkom bij het nieuwe wetenschapsprogramma van Tilburg University, waarin we podium geven aan actuele en spannende wetenschap. Deze keer vanuit de Faculty Club, hopelijk een volgende keer met publiek in de stad. Welkom bij de tafel van Martinez. Nogmaals, welkom bij de tafel van Martínez, een initiatief van Studium Generale, het team wetenschapscommunicatie en het impact team van de universiteit. Mijn naam is Richard Engelfried, ik ben alumnus van deze universiteit en natuurlijk keihard trots dat ik deze eerste editie mag presenteren. En laten we vooral snel beginnen, en dat doen we met een column... van niemand minder dan Jan Franzo, hoogleraar operations en logistiek management, wiens logistieke adviezen al zijn doorgedrongen tot het RVM. Jan, de floor is yours. Dankjewel. Flexibele bovenarmen. Een succesvolle vaccinatie vereist dat er een dosisvaccin, een prikker en een bovenarm op hetzelfde moment op dezelfde plek aanwezig zijn. Dit is dus wat de logistieke operatie van de vaccinatiecampagne beoogt. Zo snel mogelijk zoveel mogelijk bovenarmen in de buurt brengen van een prikker met een dosisvaccin. Zo eenvoudig als dit klinkt is het uiteindelijk ook. Echter, bij de COVID-vaccinatie blijkt dit een stuk lastiger dan wat we ooit eerder hebben ervaren. De belangrijkste reden hiervoor is de enorme schaarste aan vaccin. Bovendien zijn de leveringen van dat vaccin ook nog eens erg onbetrouwbaar. Begin deze maand deelde AstraZeneca mee dat er 60% minder geleverd zou worden dan oorspronkelijk beloofd. Gisteren meldde het RIVM dat zelfs die sterk gereduceerde hoeveelheid... ook nog eens een paar weken later komt. Prikkers en bovenarmen waren al ingepland... en een deel van de afspraken moeten worden verplaatst. De bovenarm moet later komen. De prikker zal op enig moment duim aan het draaien zijn. Toch moeten we zoveel mogelijk prikkers in gereedheid brengen. Als we op enig moment een meevaller hebben in de leveringen... dan wil niemand dat honderdduizenden vaccins in een vriezer ergens liggen te wachten. Een robuuste vaccinatielogistiek vereist dat een vaccin nooit op een prikker... of op een bovenarm hoeft te wachten. Als de vaccinleveringen onzeker zijn, dan kan het dus niet anders... dan dat we op elk moment voldoende prikkers klaar hebben staan om prikken te zetten. Ik trek hierbij vaak een parallel met de teststraten. Op dit moment is de testcapaciteit bijna zes keer zo groot... als het aantal testen dat wordt afgenomen. Bij een plotselinge toename van de testbehoefte... kunnen we dan snel reageren en direct de hogere vraag bedienen. Overcapaciteit bij het prikken is dus noodzakelijk... voor een robuuste vaccinatielogistiek. Ik was dan ook erg blij toen de minister twee weken geleden aankondigde... de prikcapaciteit op te schroeven naar anderhalf miljoen prikken per week... Iedereen die mij in de afgelopen maanden heeft gehoord, weet ook dat ik dan zeg... het mag nog wel wat sneller en er mag nog wel wat bij. Gelukkig zie ik ook daar dat momenteel onze vaccinatieoperatie de juiste keuzes aan het maken is. Dat brengt me bij het laatste element voor een succesvolle vaccinatie. Niet alleen het vaccin en de prikker, maar ook de bovenarm moet op het juiste moment op de juiste plaats zijn... Dat regelen we momenteel via het groepsgewijs uitnodigen van mensen en het maken van afspraken via een callcenter, soms tot wel meer dan vier weken vooruit. Hoewel ik me kan voorstellen dat deze werkwijze bij de huidige groep van ouderen noodzakelijk is en tot op zekere hoogte ook prima werkt, moeten we hier bij de jongere leeftijdsgroepen veel flexibeler mee omgaan. Bij deze jongere leeftijdsgroepen ligt de vaccinatiebereidheid iets lager dan bij de ouderen. Hoewel in het voorjaar de verwachte leveringen aan vaccins zullen toenemen... zal ook de onzekerheid in die leveringen toenemen. Ik denk zelf dat we weken zullen zien... waarin de verwachte leveringen misschien op 700.000 doses liggen... maar waar dit net zo goed 100.000 kan zijn als het tegenvalt... of 2 miljoen als het meezit. Met zoveel onzekerheid hebben we te maken. Als we dan de, prik de prikkers klaar hebben staan... en we willen de doses zo snel mogelijk zetten... Dan moet de bovenarm dus ook flexibel zijn. Technologie kan hierbij een uitkomst bieden. We zouden bijvoorbeeld iedereen die een vaccin wil ontvangen zich heel vroeg kunnen laten aanmelden via een app. En de daadwerkelijke afspraak voor vaccinatie kortstondig en misschien zelfs wel locatiegebaseerd als een pushbericht kunnen laten binnenkomen. Iedereen staat dan als het ware in dezelfde virtuele wachtrij. Dergelijke flexibele bovenarmen. Help ons om ook in het voorjaar het tempo hoog in de, in de vaccinatie hoog te houden. Hoe flexibeler wij allemaal zijn met het beschikbaar stellen van onze bovenarmen, hoe sneller we groepsimmuniteit zullen bereiken. Ja, dankjewel Jan Fransso, nogmaals hoogleraar Operations Logistiek Management. Dank voor jouw bijdrage. En ik zit inmiddels hier in de studio eh, met Jurgen Goosens en Charlotte van Orsau. Om te gaan praten over een onderzoek naar het gebruik van blockchain technologie en de verantwoordelijkheid van de overheid. Van harte welkom. Dankjewel. Zou je jezelf willen voorstellen? Ik ben Jurgen Goosens, universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht hier aan de Tilburg Law School. En projectleider van het project Chain, namelijk Connecting Humankind Through Algorithms and Information Networks. Een hele boterham, maar we zijn allemaal verbonden met elkaar door technologie. Ja. En de tong valt, doet vermoeden dat je uit België komt? Ik kom uit België, maar na mijn proefschrift moest ik op zoek naar een job. Ik ben zo deeltijds aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam beland. Uh, en na twee jaar en een half uh, naar Tilburg gekomen. En ik ben nu al twee jaar, voltijds, uh, hoofddocent. Ja? Uh, ik ben hier heel graag. Ik ben ook heel uh, tevreden om opnieuw terug te zijn in de facultyclub. Ja, want je bent de... vandaag ook uit België hier ik gekomen? Ik ben uit België gekomen en heb een verklaring op eer moeten invullen dat ik ga werken. Maar dat doe ik bij deze. Kijk, heel goed. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Charlotte, wie ben je en wat doe je? Ik ben Charlotte en ik ben uh, de PhD-kandidaat bij Jurgen in het project. En ik ben de hoofdverantwoordelijke voor het juridische luik. Ja, ja. en nou stonden jullie hier aangekondigd als jurist. Uh, maar eigenlijk doen we jullie daar misschien een beetje tekort mee, want jullie werken multidisciplinair. Ja, ja klopt. We hebben ook een uh, science and technology luik en een, uh, techniek -filosofie, of een, uh, een technisch luik in het onderzoek. Precies. Precies. En, en kun je iets meer uitleggen over dat onderzoek wat jullie op dit moment doen? Want jullie hebben er een, een behoorlijk bedrag voor gekregen, ik begreep een miljoen van het NWO. Ja, ja, zeker. Um, nou, het is dus een uh, multidisciplinair onderzoek waarbij we dus gaan kijken naar um, niet alleen de... De inzet van blockchain door de overheid, maar eigenlijk breder. Namelijk de inzet van algoritmes door de overheid. Um, en uh, Jurgen en Esther die hebben dat, uh, dat project opgezet. Um, en het is dus een interdisciplinair project waarbij we um, zowel techniekfilosofen hebben. Um, juristen, zoals Jurgen en ik. En uh, dus... Um, een, een technisch luik en um, we, we combineren deze kennis om uh, te kijken hoe dus de overheid op een verantwoorde manier uh, kan innoveren door deze technologieën te gebruiken. Precies. En wat heel belangrijk is binnen het project, eigenlijk heel vaak gebeurt innovatie, experimenten en een paar jaar daarna komt dan de wetenschappelijke analyse. Maar wij proberen eigenlijk van in het proces, eigenlijk by design, te kijken hoe technologische, juridische, maar ook ethisch-maatschappelijke vraagstukken, inzichten eigenlijk al kunnen gebruikt worden in de experimentele fase. Vandaar we hebben 750.000 uur van het NWO, maar ook 2,5 ton van private en publieke partijen die eigenlijk in een consortium met ons proberen samenwerken om maatschappelijk Verantwoord te innoveren. Mooi. We gaan erover doorpraten. Je hebt ook een boek geschreven, daarover straks een stuk meer. Maar misschien eerst ook maar even toch over die blockchain. Mm -hmm. um, dan ga ik als eenvoudig socioloog proberen uh, dat te definiëren. En dan mogen jullie als experts mm -hmm. zeggen of mijn definitie een beetje klopt. Um, stel, we hebben een voetbalvereniging. Mm -hmm. uh, ik doe de administratie. Dan heb ik een, een laptop. Daar staat de administratie en daar staat in uh, dat je je contributie hebt betaald. Hoeveel voetballen we hebben, mm -hmm. noem het allemaal maar op. Dat staat centraal op mijn computer. Mm -hmm. En het verschil met de blockchain is dat jullie als leden allemaal een exemplaar van die administratie hebben. En stel dat Charlotte haar contributie niet heeft betaald, dan zien we dat ook allemaal. En pas op het moment dat zij die contributie ook betaalt, uh -huh. moeten wij allemaal akkoord gaan. En pas op het moment dat wij allemaal akkoord gaan, weten we ook allemaal, het klopt, Charlotte heeft haar contributie betaald. Ja. Leg ik zo een beetje uit wat de blockchain is? Charlotte, jij begint en ik verlaan. Kijk. Um... Ja. Even voor de leek, hè? want er worden natuurlijk ja, ja, ja. heel veel definities ja, gebruikt... Ja, ja. dat we allemaal even een beetje helder hebben. Ja. Uh, even het voetbalvoorbeeld. Ja. Klopt dit een beetje of, of zit ik er heel erg naast? Um, nou, je noemt dat uh, gedistribueerde element. Namelijk dat iedereen een stukje zit van uh, de administratie... en dat iedereen het ook in kan zien. Dat zijn inderdaad uh, elementen van blockchain. Maar het hoeft niet per se zo te zijn dat, uh, dat er één organisatie is die dat opzet. Dat kan wel, um, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Ja. Dus inderdaad, Vroeger hadden we allemaal boekjes. Ik ga met jou een transactie aan, bijvoorbeeld. Ja. Ik, schrijf, ik krijg een fiets van jou en jij krijgt van mij 200 euro. Maar als ik plotseling zeg dat ik geen fiets heb gekregen, dan hebben we ook een bewijsprobleem bijvoorbeeld. Dus wat gaan we doen? We gaan eigenlijk een, elke transactie in heel veel boekjes uh, opschrijven. Een gedistribueerd grootboek in een heel groot netwerk van participanten. Uh, want eerder dan de voetbalvereniging gaat het vaak om een netwerk van miljoenen computers, notes zoals we zeggen. Um, elke transactie wordt geregistreerd en je kan die niet meer wijzigen. Dat is een heel groot groot voordeel van die blockchain-technologie. Je kan in principe niet meer uh, frauderen. Ja. En eigenlijk, blockchain is... Um, het is een, een trend die gaande is in onze maatschappij. Namelijk eerder dan al centraal de overheid die we 200% vertrouwen, de banken die we 200% zouden moeten vertrouwen, de notaris die we 200% moeten vertrouwen. Gaan we kijken, Goh, we zijn allemaal geconnecteerd met elkaar. En via technologie gaat dat nog veel beter. Um, is het niet weerbaarder, veiliger, om eigenlijk eerder dan één centrale database... gewoon alle nodes, alle personen in het netwerk, samen het netwerk te laten veilig uh, houden. En dan moet je niet meer één database hacken, maar het volledige netwerk. En dat is eigenlijk ja. veel moeilijker. En dat maakt het dan ook heel uh, veilig. Ja. Hè? Het bekendste voorbeeld is natuurlijk bitcoin. Uh, waarin het op deze manier gebeurt, dan heb je geen centrale bank meer nodig. Maar gaat het gewoon bij iedereen die, die deelneemt aan zo'n bitcoin... Uh, en jullie zijn op een gegeven moment gaan nadenken van... hoe zouden we dit nou kunnen inzetten uh, in allerlei juridische toepassingen. Ja. En, en kun je, daar ben ik ook al benieuwd, hoe, hoe begint dat? Is dat een keer een, een ja. stukje hardlopen? Is dat een keer een collega? Is dat een congres? Waar, waar is het eerste zaadje geplant dat je dacht... Hier, hier moeten we wat mee? Wel, eigenlijk zes, zeven jaar geleden uh, zag ik plots die bitcoin. En ik vond dat heel raar, want uh, de, de, bijvoorbeeld de markt van het geld... is heel sterk gereglementeerd. Ik vond het wel bijzonder dat er plots een virtuele nieuwe munt kan ontstaan... waarmee je voor het festival tickets kan kopen en dergelijke meer... Dus als publiekrecht jurist dacht ik van, goh, dit is wel interessant, kan dit? Zo ja, hoe? Uh, moet het recht hier niets mee bijvoorbeeld om mensen te beschermen? bijvoorbeeld Als ze die Bitcoin toch plots niet ontvangen. Uh, dus ik vond dat wel interessant. En toen zag ik dat er eigenlijk een technologie onder zat. Een gedistribueerde technologie. En ik had wel interesse in mensen die in een netwerk allerlei dingen doen. De platformeconomie, buur die elkaar helpen om bijvoorbeeld een grasmaaier uit te wisselen en dergelijke. En toen zag ik plots ook de overheid daar daarnaar te kijken. En dat vond ik wel heel interessant, want in het publiekrecht, kijk je naar de relatie burger-overheid mm -hmm. en toen ik dan zag dat de Nederlandse overheid daar eigenlijk wel bijzonder um, heel hard in geïnteresseerd was, dan dacht ik van ik wil hier iets over zeggen. Ik ben beginnen kijken welke jurist is hier expert en op dat moment waren die juristen er eigenlijk nog niet. En ik wou eigenlijk wel expert worden, dus ik ben op zoek gegaan naar een van de beste cryptografen, ICT, blockchain, experten. We hebben eens geluncht, elkaar taal proberen spreken en dan heb ik gezegd we zouden eigenlijk deze dialoog verder moeten zetten in een boek. En dan hebben we eigenlijk op twee jaar samen een interdisciplinair boek geschreven... Uh, dat eigenlijk het begin is geweest van alles bij mij. En, en was dat ook een beetje wennen aan elkaars taal? Net zoals Nederlanders soms aan, aan de Belgische taal moeten wennen... en omgekeerd moeten juristen ook wennen aan de taal van techneuten... en techneuten aan die van juristen. Dat was enorm wennen, want plotseling was daar de term smart contract bijvoorbeeld... en uh, de techneut in kwestie zei, ja, dat is een contract, dat is een contract. En ik zei, eigenlijk is er geen contract. Dat is een simpel algoritme als A dan B... maar dat kan hoe bijvoorbeeld een schenking zijn. Dat is geen contract, dat kan een registratie... Van een feit zijn. Dus daar al onmiddellijk, de term Smart Contracts... ...is eigenlijk ontstaan meer vanuit de technologische kant, vanuit de ICT-wereld. En als jurist moet ik zeggen, het kan een contract zijn, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Dus daar zie je al, een van de belangrijkste termen binnen ja. de blockchain-wereld... ...is een term waarbij juristen zeggen, deze klopt eigenlijk niet. En, en, en binnen de juridische wereld kan ik me voorstellen, die kan ook wel behoudend zijn. Zeker inderdaad, je noemde al bijvoorbeeld notarissen. Die gaan natuurlijk op hun achterste benen staan van, uh, dit, dit moeten we niet gaan doen. Uh, heb jij daar ook ervaring mee? Als je hierover vertelt, dat dat dan in de oude wereld, zal ik maar zeggen, wordt gereageerd van ja, daar hoeven we allemaal niet die poespas? Mm, dat is een goede vraag. Um, er zijn denk ik een soort van twee verschillende, twee verschillende meningen. Sommige mensen die zijn heel veelbelovend, spreken die over blockchain. En sommigen die zijn er dus inderdaad heel terughoudend in. Um, maar het is ook nog best wel een nieuwe technologie. Dus ik denk dat veel zich ook nog gaat ontvouwen wat dat betreft. Ja. Maar misschien ook goed om maar eens naar een heel praktisch voorbeeld te kijken. Uh, ik meen, vorige week zaterdag ook in NRC Handelsblad... Uh, waarin dit voorbeeld ook voorkwam, de rode knop. Mm -hmm. um, en wederom, corrigeer me, uh, als het niet klopt... Hè, uh, ik, ik zou een boete kunnen krijgen omdat ik door rood ben gereden. Het CJB komt met een, uh, een aanslag en uh, ik zit diep in de schulden. En dan kan ik ineens nog weer een extra probleem krijgen. En dan kan ik op een rode knop drukken om te voorkomen dat... ...ik door die boete nog verder in de schulden kom... ...dan gaat er een klein lampje branden bij het CJB... ...van nou, die meneer hoeft even drie maanden niet te betalen... Ja. Wel inderdaad, dus een groot probleem is sommige schulden worden niet betaald. En er zijn er ja. twee opties. Eén, mensen willen niet betalen, ja dan kan je hard reageren als het ware. Ja. Maar sommige mensen kunnen niet betalen, want ze ook nog andere schulden hebben. Maar de privacywetgeving houdt het CB tegen om gewoon even te gaan grasduinen in databases van een andere overheid bijvoorbeeld. Waardoor eigenlijk mensen nog dieper in de schulden raken, terwijl er eigenlijk wel oplossingen zijn, zoals uitstel van betaling en dergelijke, maar dat is momenteel niet mogelijk. Dus het CB is aan het kijken, aan het experimenteren, het zal ook op twee, binnen twee gemeentes worden uitgerold binnen een paar maanden in principe, om te zeggen van kijk, wij drukken op een rode knop waarbij de burger bij een gemeenteambtenaar aan heeft ik heb een schuld, die wordt geregistreerd in de blockchain. Het CB ziet dat er een schuld is, maar ziet voor de rest niet. Alleen een betrouwbare boodschap, er is een schuld. Dat is eigenlijk de rode knop. Dus mensen in een schuldenproblematiek kunnen schuldenrust krijgen. En er zijn twee heel belangrijke principes. Eén, uh, zero knowledge proofs. Dat is eigenlijk uh, cryptografie. Die eigenlijk, uh, er, ervoor zorgt dat je een waarde kan bewijzen. Ik heb een schuld. Zonder dat je andere privacygevoelige ge gegevens moet vrijgeven. Ja. Of je kan bewijzen, ik ben plus 18... Maar je weet niet of je 56 of 23 jaar bent. Dus dat is eigenlijk wel technologie die ook veel breder inzetbaar kan zijn straks. En ten ja. tweede, self-sovereign identity, de burger als eigenaar van zijn eigen data. Het is de burger die beslist om het CIB inzicht te geven in die schuldenproblematiek. Ja, en nou kan ik me ook voorstellen dat die burger uh, gelijk, denkt: dit klinkt misschien wel heel leuk, maar blockchain, dat vind ik allemaal veel te eng en uh, daar moet ik niet aan. ja. Ja, dat is iets wat we, wat we gaan bekijken, um, want we gaan die, um, die blockchain applicatie, die gaan we dus um, uh, onderzoeken. En um, tijdens die pilot gaan we dus zien of burgers inderdaad zoiets hebben van, oh nee, dit vertrouw ik niet. Of misschien juist wel, of dat ze misschien helemaal niet nadenken over, um, kan, kan ik dit vertrouwen of niet. Maar dat, uh, dat, dat gaan we allemaal uitvinden. Ja. Want even voor de goede orde, hè. jullie willen dit ook gaan uittesten onder burgers? Er gaan pilots komen of lopen die al? Ja, ja dat, gaat het, uh, dat gaat het CUB doen, dus doen met een aantal gemeentes. En wij gaan er dan dus bij zijn om te kijken hoe dat, uh, hoe dat precies verloopt. Ja. Want Soms zijn er ook misvattingen. Bijvoorbeeld wij gaan ervan uit dat burgers privacy bijzonder belangrijk vinden. Dat burgers het belangrijk vinden om te weten wat er gaande is. Maar dan moet je wel eens op een objectief wetenschappelijke manier gaan bevragen. bijvoorbeeld. Ja, of dat ook echt zo is. Ja, er kunnen sommige burgers zijn die willen weten hoe blockchain van A tot Z werkt binnen de rode knop. Mm -hmm. Maar ik kan me inbeelden dat andere burgers zeggen ik vertrouw het eigenlijk wel. Dus de overheid moet in toenemende mate meer maatwerk uh, gaan kunnen ja. aanbieden aan de burger. En dat kan ook mede op basis van technologie. Dus wij gaan op basis van 40 interviews per case-study kijken wat vindt de burger daarvan, wat vindt de overheid daarvan, wat vindt de rechter hiervan, die straks binnen een paar jaar misschien geconfronteerd wordt met een burger die zegt ja ik vertrouw het eigenlijk niet. Ik ga naar de rechter om te zeggen, klopt dit wel allemaal? Ja. En daar gaan wij naar kijken. Dus eigenlijk vanuit een burgerperspectief. Ja. Heel vaak kijken we vanuit een overheidsperspectief. Is er voldaan aan motiveringsbeenstel? Ja, hier is de standaard tekst. Maar wij gaan vragen, burger... Vindt u dat er voldoende motivering is gegeven waarom de ene of de andere beslissing is dus, genomen? Wil ik wil ook weer in de praktijk gaan kijken. Hè? Hoe landt het bij die mensen? Tegelijk ook even vanuit het technologieperspectief, mm -hmm. eh, Wederom eh, maar even een eenvoudig sociologisch perspectief. Je zou ook kunnen zeggen bij het CIEB, als als je post krijgt met zo'n boete. Stop er een rode kaart in met een gratis antwoordenvelop. Eh, en een of andere unieke code dat mijn privacy ook is gegarandeerd. Die stuur ik ook terug hebben we hetzelfde probleem opgelost... maar hebben we niet die ingewikkelde technologie nodig. Waar, waarom is blockchain hier nodig? Ja, zeer zeker. Wel één uh, wat u beschrijft kan perfect... maar het zal op zijn minst al een paar dagen duren. Um, en jouw rode rood papier kan in de post uh, verdwijnen bijvoorbeeld. Mm -hmm. op het moment dat jij het registreert, staat het in die blockchain. Het gaat gewoon binnen een seconde als het ware naar het CIB. Zij kunnen onmiddellijk jouw schulden rust geven en die volgende brief toch niet opsturen. Of vermijden dat die gerechtsdeurwaarder morgen toch aan jouw deur staat. Ja. Uh, dus het, het, het, eigenlijk, blockchain gebruikt algoritmen. Er worden heel veel algoritmen gebruikt, maar gebruikten eigenlijk een heel simpel algoritme. Als A dan B. Ja. Als je bewijs dat je schuld hebt, dan krijg je schuldenrust bijvoorbeeld. Dus eigenlijk is het... Dus de snelheid is een groot voordeel. Ja, het is het automatiseren. Mm -hmm. um, en het automatiseren heeft nadelen. Maar het voordeel is ook dat er geen menselijke fouten kunnen gebeuren bijvoorbeeld. Um, wie weet worden er bepaalde boetes geïnd uh, terwijl jij recht had op schuldenrust. Maar ja. een mens heeft een fout gemaakt, omdat jouw rode kaart misschien toch plotseling eruit is gevallen. Ja. Net voor de registratie. Ja. nou sprak ik, want je had het net al over een rechtsdeurwaardige. Mm -hmm. Ik heb er ook een gesproken... en gezegd van, god, dit idee, wat vind je daarvan? Mm -hmm. En die zei onmiddellijk, ja, dit is natuurlijk fantastisch. Ieder initiatief om schulden tegen te gaan, juich ik mm -hmm. toe. Hè? Dus, dus de intentie is helemaal goed. Maar hij zei tegelijk wel, ja, als je alleen maar het CJB -E hebt... ja, je hebt ook nog de Wehkamp. Mensen die schulden hebben, dat is er nooit eentje. Ze zitten bij de Wehkamp, ze zitten bij de Bol, ze zitten bij een kredietverstrekker. Uh, de huurbaas, noem het allemaal maar op. Dus het gaat nooit werken als je het niet allemaal ja. doet. Wat dat vind je van dat soort kritiek? Toen ik samen met mijn gewaardeerde collega Esther Keimolen het project aan het uitdenken was, we wilden de praktijkonderzoek, we wilden een wisselwerking tussen theorie en praktijk, en we zijn gaan scannen uh, wat, er eigenlijk, wat de stand van zaken is op het vlak van pilots binnen de overheid. En wij hebben de case van het CIW, de rode knop, geïdentificeerd als een bijzonder beloftevolle. Waarom? Omdat we net denken dat die straks veel breder inzetbaar zal zijn. Want je kan bewijzen dat je een schuld hebt, maar je kan ook heel veel andere dingen bewijzen zonder te veel van je data en gegevens vrij te geven. Dus inderdaad, Eén, uh, het is veel breder inzetbaar binnen de schuldenproblematiek. En dat zal ook gebeuren. Mm -hmm. Er is heel veel interesse. Uh, maar ten tweede, het is zelfs nog veel breder inzetbaar dan de schuldenproblematiek. Ja. Dus dat is ook een van de dingen die we gaan bekijken ja. samen uh, ja. in een breder perspectief. Mm -hmm. Nog aanvullingen? Uh, ja, nou, ik denk dat stel, er zijn andere schuldeisers uh, zijn dan zal dat ook binnen dat gemeentelijke schuldhulptraject, die zullen daar ook een rol binnenkrijgen. Zit. Dus um, ik ben erg benieuwd naar hoe, hoe um, ons empirisch onderzoek uh, dat soort vraagstukken gaat, ja. uh, gaat meekrijgen. Ja. Ja. En Ik kreeg bijvoorbeeld van een, een jurist uh, ook nog feedback. Die zei, ja, uh, je hebt in Nederland, ik weet niet hoe het in België zit, maar in Nederland heb je al zoiets als een schuldenmoratorium. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een beetje dezelfde constructie. Hè? Dan kun je ook zeggen, Joh, ik zit nou zo diep in de problemen. Uh, iedereen die nou een schuld bij mij komt, die mag ik eventjes de deur wijzen. Mm -hmm. Probleem ook al opgelost. Wel, dit is inderdaad een vergelijkbare, te, een vergelijkbare techniek, een vergelijkbare invalshoek. Maar hier gaan we kijken of technologie um, eigenlijk hetzelfde niet kan doen, maar op een automatische manier, die misschien zelfs meer vertrouwen bij de burger kan uh, teweegbrengen. En er is vaak ook een enige schaamte bij het hebben van veel schulden. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook een van de bijkomende redenen. Je kan eigenlijk zelf op basis van jouw app aangeven dat er een schuld is. En de CB weet niet welke schulden of hoeveel schulden en waar. Dus het kan ook, het kan voor alle duidelijkheid, een oplossing zijn. Ook voor de schaamte die er toch nog wel is in onze maatschappij. Met betrekking tot het zeggen, ik heb het even moeilijk, ik zit in de schulden. Ja. Um, en, en stap ik zeg wel, om naar kan... zo'n rechter te stappen voor zo'n moratorium is wellicht hoger dan die stap van zo'n rode knop. Veel hoger inderdaad, nog de trappen van een gerechtsgeval opstappen... En daarvoor een rechter staan ja. in zo'n zaal is wel nog iets anders dan een app te downloaden, daar aan te geven dat er een schuld is. Um, dit is ook de maatschappij die heel snel aan het evolueren is. Dus het is inderdaad een, een digitaal ja. moratorium, als het ware. En wanneer verwachten we de eerste resultaten, dat we inderdaad kunnen zien in de praktijk van nou, het werkt of het werkt niet, of we hebben weer uitgevonden hoe het beter kan? Dat vind ik lastig te zeggen. Wat denk jij? Wel, er... Sowieso, eh, normaal april, mei zal het in de gemeente Den Haag en in Eindhoven... ...voor de eerste keer worden uitgerold en getest op een beperkte groep. Ja. Daar gaan we opnieuw lessen uittrekken. Dan in principe ga je naar een bredere groep. Er is nog interesse van andere gemeenten. Eh, en als dat goed lukt, eh, en als alle vragen die nog openstaan beantwoord zijn... ...dan zou er wel eens kunnen gekeken worden naar een landelijke implementatie. Maar, en dat is net onze boodschap, we moeten ook niet te snel gaan. Ja. Eh, we moeten de juiste juridische vragen, ethische vragen goed beantwoorden... Voordat we een nieuwe techniek loslaten op de volledige maatschappij, maar dat wil je niet zeggen dat er ruimte moet kunnen zijn voor experimenteren en innoveren. Een andere woorden, stapje voor stapje. Ja. Je bent ook een van de auteurs van dit boek Blockchain en Smart Contracts. Met een, voor mij ook weer als socioloog, een wat curieuze ondertitel. Herijking van de rol van de vertrouwde tussenpersoon in de algoritmische samenleving. Er zijn geen borrels meer, maar als je op een verjaardag staat en, en je doet dit als ondertitel... denk ik dat ja. mensen soms wat weglopen of je wat glazig staan aan te kijken. Wat is een algoritmische samenleving? Een algoritmische samenleving is een samenleving die gebruik maakt van algoritmen. En een algoritme is een heel simpel wiskundige set van instructies die een bepaalde taak kunnen uitoefenen. En momenteel laten we die taak meestal uitoefenen door computers. En computers worden sneller, krachtiger, slimmer, waardoor we veel meer algoritmen kunnen inzetten die gevoed kunnen worden op basis van data, big data. Dus alles wat we hier doen, ook deze opname. Hier zijn heel veel algoritmen aan het werk momenteel. Dat is een samenleving waarin dingen worden geautomatiseerd op basis van heel simpele algoritme, als ja. A dan B. Als er twee blikjes kool in de maat zitten, dan komt automatisch die leverancier aanvullen. Tot artificial intelligence, self-learning algorithms, waarbij de vraag zal zijn, hoe komen we tot een zinvolle interactie tussen algoritme, techniek en de mens? Ja, en, en ook hè, vanuit de universiteit wil je dan ook kijken, vanuit de wetenschap, wat voor impact wil je dan vervolgens daarmee maken? Wat voor impact hoop je dat dit boek ook weer gaat opleveren? Wel, één, de bedoeling van het boek is vooral het goed informeren. Want er zijn heel veel misvattingen over deze technologie. Dus we hebben een heel realistische, toch constructieve blik gegeven op deze technologie. Mm -hmm. En ik hou ervan om altijd eerst breder te kijken, in te zoomen en dan opnieuw uit te zoomen. Ja. Dus als ik kijk naar blockchain, dan zie ik dat als gedistribueerdheid. En dat is een trend in onze maatschappij, platform, economie en dergelijke. Uh, dit is daar een voorbeeld van. Uh, techniek maakt het ook mogelijk dat we in een netwerk heel veel mooie dingen dingen kunnen doen en dan die algoritmen, ja, de algoritmisering, automatiseren van onze samenleving is niet meer te stoppen. Uh, dus wij kijken dat opnieuw als een soort case study van de gedistribueerde algoritmische samenleving. Tegelijk als je uitzoomt, er zijn natuurlijk ook een hoop mensen, er is ook kritiek op blockchain, die zeggen ja, als je even uitzoomt, uiteindelijk is blockchain een oplossing op zoek naar een probleem. Het is leuke technologie, je kan er van alles mee en op congressen wordt het allemaal gepredikt, maar als we nou echt in de praktijk gaan kijken, zien we eigenlijk maar heel weinig toepassingen. Um, en de kritiek ook van veel techneuten is, hè, de toepassingen waarvan wordt gezegd dit is blockchain, dat is vaak niet meer dan een veredeld Excel bestand waar honderd mensen toegang tot hebben. Dat is geen echte blockchain zoals we hem van de bitcoin kennen. Ja. Jij kent dit soort kritiek ongetwijfeld ook, wat vind Ach, je daarvan? Absoluut, en ik geef altijd een ander antwoord, maar het komt ongeveer op het volgende neer, uh, namelijk, één, ons, ons verstand, ons brein zoekt altijd Probleem die we kunnen oplossen. Dus blockchain ja. heeft dat ook gedaan. Er is een bankencrisis en er was minder vertrouwen in de banken. Hoe kunnen we dit oplossen? We gaan het zelf doen. Ja. Via bitcoin bijvoorbeeld. Uh, dat hebben we gedaan. Maar welk probleem wordt er daar opgelost? Wel, men zegt een vertrouwensprobleem. Je vertrouwt een bepaalde tussenpersoon ja. niet. Dus we gaan het zelf allemaal samen in een netwerk doen. Maar vertrouwen moet er altijd zijn bij interpersoonlijke uh, relaties en verhoudingen. Dus het vertrouwen in de tussenpersoon wordt nu vervangen door vertrouwen in de technologie. Ja, maar dan, laat ik me anders even concreet maken ja. naar die smart contract bijvoorbeeld. Ja. Eh, wat ik ook van juristen terugkrijg, die zeggen... Ja, het probleem van een contract is nooit dat er discussie is over de woorden die er in een contract staan. Het probleem gaat ontstaan op het moment dat wij een probleem hebben over de interpretatie van die woorden. En het nadeel van blockchain is dat die, hè, we zagen het net ook al, het is allemaal eentjes en nulletjes. Dus mm -hmm. het is of goed of het is fout. Je hebt je ja. contributie betaald of niet... Mm -hmm. Um, terwijl de rechtspraak gaat natuurlijk heel veel uit van allerlei grijze gebieden. Van ja, in deze omstandigheden geldt misschien die afspraak. Onder deze omstandigheden is het toch wel redelijk wat jij hebt gedaan. Ja. En precies dat grijze gebied, daar biedt de blockchain geen oplossing. En daar biedt die smart contracts ook geen oplossing voor. Ja. Wel eerst en vooral een misvatting is dat een smart contract een volledig contract is dat we in de blockchain gaan zetten. Wat je moet doen is eigenlijk eerst een goede voorafgaande analyse. Welke dingen kunnen we automatiseren? Bijvoorbeeld... Um, de levering is te laat, dus je betaalt een boete. Dat is wel binair. Hè. Dat is Precies. wel als A ja. dan B. Maar inderdaad, binnen het recht en contracten zijn er soms vage termen zoals redelijkheid en dergelijke. Ja. Ja, dat kan je niet in de blockchain zetten. Dat hoeft Precies. ook niet. Dus je moet um, ook weer zoeken waar het wel kan. Absoluut. En waar dus het niet een interactie kan. van technologie met zinvolle menselijke tussenkomst. Ja. En dat is ook een beetje waar Charlotte haar onderzoek straks, ja. uh, of nu eigenlijk al, naar op zoek gaat. Ja. Ja. Ook voor jou, tot slot, welke impact hoop jij nog te maken met jouw onderzoek? Um, ja, het zou mooi zijn als we um, echt concrete dingen, zeg maar, dingen kunnen bieden voor, voor de praktijk. We zijn bijvoorbeeld, uh, is het plan om een impact assessment te ontwikkelen. Um, of een training waarbij we ambtenaren trainen om andere ambtenaren te trainen over uh, blockchain. Dus dat soort uh, concrete, concrete ja, output, dat mooi. zou echt heel mooi zijn. Ja. Ja. Dank jullie wel voor je toelichting en deze bijdrage. Charlotte van Oorzouw en Jurgen Goossens. Dank je, vriendelijk. Dank jullie wel. Ja, en u heeft hem net misschien op de beelden al eventjes op de achtergrond bezig gezien. Vandaag ook aanwezig is striptekenaar Jeroen de Leijer. En die kennen we wellicht van stripfiguur Eefje Wentelteefje, Het meisje met de vlechtjes die we wekelijks op de website van de Univers kunnen volgen. En Jeroen, jij hebt geluisterd naar het gesprek wat er allemaal is gezegd. En ik heb begrepen, jij hebt daar wel tekeningen van gemaakt. Uh, ja, klopt. Ik heb uh, twee tekeningen gemaakt. Um, dus er is er één uh, woord dat mij wel opviel. Dat was het woord uh, schuld, schaamte. En ik heb deze tekening gemaakt van een vrouw die zich schaamt. Ze zegt, ik schaam me. En die man die zegt, dat is niet jouw schuld. De andere tekening die ik heb gemaakt is er een um, als de telefoon een alternatief voor de blockchain... Uh, Charlotte heeft haar contributie niet betaald. En hoe geef je dat dan door? Dan kun je iemand bellen. En die belt vervolgens weer twee mensen. Kijk. En die belt weer twee mensen. En ja. die belt ook weer twee mensen. Ik ken en... het nog van mijn middelbare school. Uh, toen ging ja. dat zo van uh, Jans is uitgevallen. We mogen uitslapen. En ja. Dan, uh... ja, nou precies. Dat lijkt me een heel goed alternatief voor de blockchain. Dat we dan uh, uh, op die manier toch uh, iedereen op de hoogte houden. Van uh, wat, er, wat er aan de hand is. Ja. Leuk Jeroen. Ja, dankjewel. dankjewel. Uh, we ja. zien jou nog twee keer terug. Uh, we zijn benieuwd naar de volgende okay. uh, tekeningen van je. Dankjewel Jeroen de Leier. Ja, en inmiddels naast mij aangeschoven, mijn collega mag ik wel zeggen... ...Has Klerks, programmamaker bij Studium Generale. Is dat ja. een voldoende introductie? Ja, dat is uh, helemaal goed, uh, Richard. En, en, en misschien ook wel even goed, jij bent ook medebedenker van de naam van deze talkshow... ...de tafel van Martinez. Uh, en ik kreeg van één kijker, Erik, wellicht dat je kijkt, uh, al de vraag... ...ja, uh, wie is die Martinez eigenlijk? Ja, Martinus uh, refereerde natuurlijk aan Martinus Kobberhagen. Een van de grondleggers van, uh, van onze universiteit. Uh, Zo'n uh, bijna 100 jaar geleden alweer. Ja. Uh, maar ik dacht eigenlijk dat je de vraag wilde stellen van uh, waar is die tafel? Nou, de dat de was mijn tweede punt. Uh, want uh, okay. Erik vroeg naar Martinus en Jurgen gaf net een data. Die kwam hier binnen, die zei waar is die tafel? Ja, die tafel uh, ja, die moet je natuurlijk fictief uh, bedenken. Hè, dus uh, wat er ter tafel moet komen. Hè, Kijk. Dus, uh, en het volgende onderdeel wat ter tafel gaat komen, dat ga jij introduceren, want jij neemt het stokje nou, nu voor mij over. Ik ga het heel kort introduceren. Uh, ik ga zo dadelijk uh, spreken met uh, Mirjam van Rijssen, hoogleraar uh, Internationale Relaties, Innovatie en uh, Zorg. En zij uh, introduceert haar uh, onderzoek uh, via een uh, clipje. De coronacrisis heeft enorm veel invloed op de mobiliteit... En de vraag die wij ons gesteld hebben, wat is eigenlijk de invloed op de meest mobiele groep vluchtelingen? En daarvoor zijn we met ons onderzoek naar Tunesië gegaan. Vluchtelingen in Tunesië hebben geen toegang tot testen. Blijkt ook dat ze geen toegang hebben tot gezondheidszorg. En dat ze enorm de negatieve consequenties, de desastreuze gevolgen van de economische crisis ondervinden en daardoor vaak onder heel gevaarlijke omstandigheden doorreizen. Dit betekent dat wij in Europa heel veel nieuwe groepen vluchtelingen binnenkrijgen die we eigenlijk niet kennen, die we niet registreren, die niet getest zijn en waarvan we niet weten in hoeverre die besmet zijn met het coronavirus. We hebben met dit onderzoek veel publiciteit gewonnen en de aandacht proberen te vestigen op het belang van meer aandacht voor de coronacrisis onder vluchtelingen en om meer aandacht te vragen voor de noodzaak om vluchtelingen te beschermen. We hebben geleerd uit het onderzoek dat er echt weinig bekend is onder de invloed van corona op vluchtelingen. En we hebben dan ook besloten dat we dit onderzoek moeten uitbreiden en dat we gaan kijken naar de manier waarop in Libië, in Ethiopië, corona van invloed is op nieuwe groepen vluchtelingen. Dag uh, Mirjam, welkom uh, bij uh, de tafel van uh, Martinez. Uh, we gaan het hebben over de invloed van uh, corona op uh, vluchtelingen. En dan hebben we het met name over vluchtelingen uit uh, de horen van uh, Afrika. Klopt. We gaan daar uh, zo naar uh, kijken met een uh, kaartje erbij. Uh, hoe dat ook uh, weer topografisch allemaal in elkaar zat. Want misschien moeten we elkaar een beetje helpen daarin. Uh, maar toch, uh, uh, je, werkt, of je doet onderzoek in best ingewikkelde omstandigheden. Uh, uh, we hebben het over vluchtelingen die. In kampen zitten, in oorlogsgebieden of eh, waar, waar oorzaken liggen. Eh, hoe doe jij nou onderzoek? Ja, we doen heel veel onderzoek uh, um, via de mobiele telefoon. En via, nou ja, zoals we nu eigenlijk met COVID ook geleerd hebben dat, uh, dat, dat, dat uh, via de telefoon en via de computer we op heel veel uh, plaatsen kunnen zijn. Maar in dit specifieke uh, onderzoek uh, hadden we een onderzoeker in uh, Tunesië zelf die daar eens gaan kijken en daar onderzoek, ja interviews is gaan doen... en het onderzoek is gaan uitvoeren. En um, in het onderzoek waar ik hier ook over praat in mm -hmm. Ethiopië... werken we ook heel nauw samen met de universiteit in Mekelle... en andere universiteiten daar, mm -hmm. waar we dan samenwerken met de onderzoekers... die uh, in die universiteit werkzaam zijn. En uh, hoe vaak hebben jullie dan contact en uh, hoe, hoe wisselen jullie die, uh, alle data uit... Bijna wel dagelijks. We hebben één keer per week hebben we een uh, overleg uh, van alle onderzoekers op, uh, op Zoom. Mm -hmm. En uh, dan daarnaast hebben we vaak wel dagelijks, uh, zowel met WhatsApp, Signal, op allerlei manieren, uh, ook nog uh, uh, contact. Ja. Oké. Okay. Uh, en om ook nog een beetje context te krijgen van waar hebben we het nou eigenlijk over. Hè? Uh, kun, je, kun je aangeven hoe, over hoeveel vluchtelingen we het hebben is. Uh... Als we het over Noord-Afrika en, en, en de horen van Afrika spreken, dan hebben we het echt over honderdduizenden vluchtelingen. Um, en zeker meer dan een miljoen over die hele route. Zeg maar vanuit de horen door heel uh, Noord-Afrika mm -hmm. uh, naar die centrale mediterrane route. Waarmee vluchtelingen dan naar uh, met name Italië gaan. Ja. Nou, laten we daar eens naar kijken, naar, naar het kaartje. Hè? Ja. Dus, uh, we hebben, we hebben de, de horen van Afrika. Dat, uh, het puntje is Somalië, rechtsonder. En, nou ja, wat, wat is de situatie als we naar links, naar Ethiopië... en naar boven naar Eritrea kijken? Uh, wat speelt zich daar allemaal af op dit moment? Ja, dus op dit moment uh, woedt er een oorlog uh, tussen Eritrea en uh, Ethiopië... in de deelstaten Tigray. Mm -hmm. En... Um... Ja, dat is echt een vernietigende oorlog. Uh, er zijn 200.000 uh, IDPs, dus in, in, uh, Internally Displaced uh, Persons, now in Tigray. Uh, aan de andere kant in Soedan zijn er nu 60.000 uh, vluchtelingen... sinds dat conflict is uitgebroken op uh, 4 november. Waarschijnlijk uh, zijn er zo'n uh, 2,5 miljoen mensen uh, in uh, Tigray nu... Uh, uit hun huis uh, en, en, en ja, hebben geen, uh, geen dak boven, meer boven hun hoofd. Ja. En dat, dat zijn deels uh, Ethiopiërs en deels Eritreërs? Nee, dat zijn Ethiopiërs, maar van een bepaalde deelgroep uh, uit Tigray. En de Eritreërs uh, zijn onderdeel van het conflict, het leger. Uh, maar uh, er zijn ook heel veel vluchtelingen uit Eritrea. Want Eritrea is nou ja, het Noord-Korea van Afrika, is een van de... Um, ernstigste dictaturen ter wereld. Mm -hmm. Dus er komen ook heel veel vluchtelingen vanuit Eritrea in uh, Ethiopië. En dus in Tigray alleen uh, waren er uh, 100.000 Eritreese vluchtelingen... voor de aanvang van dit conflict. Die dus natuurlijk nu ook niet meer veilig zijn daar. En ondertussen uh, ja, ook veiligheid hebben gezocht in uh, Soudaan en dan... Uh, uh, vaak doorreizen naar Libië. Ja, want uh, uh, ja, hoe ziet die reis eruit? Want het is een hele, een hele afstand. Hè? Wat voor afstand is dat ongeveer in, in kilometers? Van... Uh, ja, dat, eerlijk gezegd heb ik me die vraag niet gesteld. Ik kan oh, ja. hem niet beantwoorden. Maar het is een enorme reis. Uh, Eritrea, wat dus eigenlijk maar een heel klein onderdeel... of een heel klein land is, als je het zo op die grote uh -huh. uh, kaart ziet. Maar Eritrea alleen is vier keer zo groot als Nederland... Okay. Ja, dat geeft een beetje de, de dimensies aan. Um, als je uit Eritrea vlucht, dan uh, is er een hele lange grens met Ethiopië. En uh, op die grens is een uh, shoot-to-kill-beleid. Uh, mm -hmm. Dus dat is al uh, heel erg gevaarlijk. Nu, met die oorlog, uh, is het helemaal gevaarlijk. Er zijn uh, 20.000 vluchtelingen die vanuit Eritrea in Ethiopië waren, die zijn verdwenen. Uh, de VN weet ook niet meer waar die zijn. Er zijn vermoedens dat die ook weer teruggekidnapt zijn naar Eritrea. Dus dat is al heel gevaarlijk. Dan om uh, te proberen uh, veiligheid, een veilig heenkomen in Soudaan te, zoeken, te, te, te, te vinden... Mm -hmm. dan moet je die grens over. En uh, die grens wordt nu bewaakt door Ethiopische militairen. Dus ook uh, dat is... Um, uh, zeer onveilig. En dan ook weer in die kampen... aan de oostkant in het Soudaan... Zit heel, zitten heel veel militairen vanuit Eritrea. Dus daar, ook daar kun je mm -hmm. weer... gekidnapt worden. Ja. ja, dan gaan mensen... die, die uh, moeten natuurlijk dus betalen. Uh, en dat gebeurt vaak al... bij de grens of in Eritrea zelf... of over de grens. Um, en dat gebeurt allemaal... per telefoon. En... Ja. Um, nou ja, dan, dan uh, worden uh, uh, mensen die in handen zijn van die militaire uh, groepen... die samenwerken met uh, mensenhandelaars... worden gedwongen om via de telefoon familieleden te, uh, uh, te telefoneren... Mm -hmm. Mm -hmm. die dan vaak ja, uh, in het buitenland uh, zitten. En die moeten dan via de telefoon weer geld uh, sturen... Allereerst om in leven te blijven, maar vervolgens ook om ja, bevrijd te worden... en dan weer een stuk zeg maar, van een, een uh, volgend onderdeel van die reis te kunnen doen. Ja, En uh, dat is allemaal in de loop van de reis? Dus... Ja, hoewel uh, je ook al zou kunnen zeggen dat uh, dat uh, begint bij aanvang, in Eritrea mm -hmm. zelf. Mm -hmm. Maar dat is een beetje een, heel, een beetje een grijs gebied... omdat mensen vaak daar denken dat ze um, betalen voor een bepaald traject... en eigenlijk niet weten dat ze op die manier... ook al in die keten van mensenhandelaars uh, terechtkomen... Ja. Ja. Dus zit je dan al in de mensenhandel ja. of niet, dat, uh, ja, dat, ja. dat is een goede vraag. Ja. Veel vluchtelingen gaan uh, vervolgens naar uh, Libië. Dus uh, ja. uh, daar, uh, daar, uh, daar is het uh, veel te doen, uh, uh, zeg maar. Uh, wat is de, de omstandigheid waarin ze daar uh, verkeren? Ja, de situatie in Libië is verschrikkelijk, omdat er is natuurlijk een vacuüm. Uh, je hebt dan de regering uh, door de VN ingesteld en dan de oppositie uh, vanuit Haftar. Dus er wordt gevochten, uh, er zijn heel veel uh, met elkaar strijdende milities. En het gevolg daarvan is uh, dat met name de vluchtelingen... Ja, die het meest kwetsbaar zijn, die worden uh, vastgehouden in um, ja, allerlei uh, um, ruimtes... waar ze echt met uh, um, honderden, soms duizenden bij elkaar zitten en dus vastzitten... Uh, en die dan uh, dat geld moeten inzamelen om vrij te komen. Nou, die omstandigheden zijn dramatisch. Uh, mensen sterven daar aan uh, TB, van alles. Gebrek aan eten, gebrek aan uh, drinken. En daar is eigenlijk best wel weinig over bekend. Want de VN kan daar ook niet bij. Nee. Dus um, ja, dat uh, is een heel erg zorgelijke situatie. En als je het over corona hebt, uh, ja, die mensen die, die zitten volgepakt in die... In die op die plekken, uh, dat, dat kan daar uh, eh, flink verspreiden natuurlijk. Ja, mm. klopt. Wat je ziet onder de, onder, onder de vluchtelingen... Uh, of je het nou hebt over Ethiopië of Libië uh, of ergens anders... is dat, uh, ja, dat het heel erg moeilijk is om die coronamaatregelen uh, uit te voeren. Uh, want mensen zitten mm -hmm. boven op elkaar. Uh, dus die zijn daarmee al heel kwetsbaar. Maar ook dat mensen zo'n ontzettende grote... ...andere problemen hebben om te overleven. Mm -hmm. Ze hebben geen toegang tot uh, eten, andere medicijnen, heel onhygiënische uh, situaties, uh, geen toegang tot water. Dus ik moet ook wel zeggen dat uh, uh, corona soms de least of their problems is. Ja. Dat is eigenlijk het minst in de hele hiërarchie van uh, overleven, waar ze zich druk uh, om maken. Maar corona is niet zonder gevolgen. Ook nee, daar niet, lijkt me. Ja, ja. Um, er is heel weinig over bekend. En dat is natuurlijk waarom we dat onderzoek uh, wilden doen. Mm -hmm. um, die vluchtelingen die hebben helemaal geen toegang tot medische zorg. Nee. Uh, worden dus natuurlijk ook niet getest. Dus daar weten we eigenlijk maar heel weinig van. Uh, nou ja, zelfs al in die steden op die route. Bijvoorbeeld de hoofdstad uh, van Soudaan... Uh, daar uh, is onderzoek gedaan door Imperial College London die ervan uitgaat dat 2% van de mensen die sterven aan corona bekend zijn. Mm -hmm. Dus dat, dat betekent dat 98% niet bekend mm -hmm. is. Nou, bij de vluchtelingen kun je ervan uitgaan dat dat nog veel hoger is... Mm -hmm. want die hebben gewoon op geen enkele manier toegang dan wel tot testen... dan wel tot medische zorg. Dus daar weten we eigenlijk helemaal niks van. Nee. Uh, veel vluchtelingen die, die, die, die komen samen in Libië... Uh, maar die willen door naar uh, Tunesië. Waarschijnlijk met het idee om naar Europa uh, te komen. Uh, gebeurt dat in coronatijden? Ja, bij het, uh, uh, wat we gezien hebben is dat bij het begin van de coronatijd... Gingen natuurlijk, de grenzen waren al heel erg uh, op slot. gingen natuurlijk nog meer op, uh, op slot. Uh, maar ook uh, dat de VN eigenlijk niet meer uh, bij de uh, kampen waar ze nog toegang uh, toe hadden... Um, daar geen zorg meer uh, aan konden bieden. Dus eigenlijk zijn al die vluchtelingen zeg maar, gewoon ja, uit die uh, kampen gezet. Mm -hmm. En uh, die moesten het eigenlijk maar uh, uitzoeken. Dus heel veel zijn toen doorgereisd naar uh, Tunesië... in de hoop eigenlijk in Tunesië werk te vinden... en een, en een ja, uh, toch wat betere situatie. Wat onder corona uh, helemaal niet het geval was. Dus eigenlijk is het grootste probleem van die groep is dat er helemaal geen toegang is tot uh, werk. Met name ook door de restricties met mobiliteit. En, en, en sowieso de grote economische gevolgen van corona in Afrika... die dan zeker op die ja, meest kwetsbare groep uh, mm -hmm. de grootste impact heeft. Dus onze onderzoeker daar die heeft uh, gevonden dat... en dat was echt wel heel verbazingwekkend... Mm -hmm. dat mensen vanuit Tunesië weer teruggingen naar Libië... wat ja. Ja, eigenlijk een hel is voor vluchtelingen, maar waar de, um, de situatie eigenlijk zodanig uh, slecht is... dat ze altijd toch ook nog wel weer makkelijker manieren vinden om te overleven. Waarbij de uitbuiting enorm is, maar uh, nou ja, er nog wat gedeeld kan worden enzovoort... om, uh, om, om, om, om toch uh, te kunnen blijven overleven. Dus je dus, hebt eigenlijk dus gezien in dat dan in Tunesië. Ja, en dan is het liever in Libië dan in, uh, in Tunesië. Ja. Ja. Want uh, Tunesië is een veel stabieler uh, land. Uh, Tuurlijk, dan, uh, Tunesië is veel, veel, veel beter, ja. is moeilijk, maar veel beter als, uh, als, als Libië. Ja. Dus dat zou je niet verwachten. Je zou niet, zeg maar volgens de theorie van migratie... verwacht je niet dat je nog eens naar een slechter, uh, slechtere situatie gaat. Ja. Maar onder corona was er eigenlijk in Tunesië uh, voor deze groep uh, ja, niks te vinden. Nee, nee. Uh, als je publieke debat in Europa hierover zou willen aanjagen... Eh, welke opties zou je dan op, tafel, op onze tafel van Martínez willen neerleggen? Zeg maar? Ja, um, is een, it, dit is ook echt een risico voor, uh, voor Europa. Um, uh, f, voor Afrika in zijn algemeenheid geldt dat er uh, veel te weinig... Uh, ...bekend is over de verspreiding van uh, corona, maar ook dat uh, wat betreft vaccins en, enzovoort het veel te weinig op de agenda staat. Ja, en dat betekent ook dat uh, je mutaties kunt krijgen, reizen kunt krijgen... ...waardoor eigenlijk bij ons ook de situatie uh, uiteindelijk uh, onvoldoende uh, onder controle komt. Mm -hmm. Dus het is echt van belang dat we er meer van weten en dat we er ook meer het belang, niet alleen moreel, maar ook vanuit eigen belang van ja. inzien... dat we ja. dit toch uh, wereldwijd moeten oplossen. Ja. Nou, uh, ja, dankjewel uh, Mirjam voor, uh, voor je toelichtingen en uh, voor je inzichten. En uh, succes met het uh, verdere onderzoek en uh, we gaan je in de gaten houden. Dankjewel, Hans. Okay. Dankjewel. Uh, nou ja, goed, dan is het woord weer aan Richard. Richard, waar, waar ben je gebleven? Ja, oh, dankjewel Has, ik zit keurig naast je. En uh, zoals net ook zijn we natuurlijk heel benieuwd naar de tekeningen... die Jeroen heeft gemaakt over dit gesprek. Um, ja, ik heb uh, twee tekeningen gemaakt. Ik heb er eentje gemaakt over uh, uh, alle hindernissen... die je als uh, uh, vluchteling tegenkomt uh, uh, op je weg naar uh, het Westen. Um, en ik dacht, misschien is het een goed idee om het grote corona-vluchtelingen-gezelschapsspel uh, te introduceren... waarbij je zelf dus een vluchteling bent... en als een soort ganzenbord uh, allerlei hindernissen uh, moet overwinnen. Dat is misschien leuk, omdat we toch met z'n allen binnen zitten... en verder niet zoveel uh, te doen hebben. Een andere die ik uh, gemaakt heb is, uh, heb, is deze van een coronavirus dat uh, asiel zoekt... met een bord erbij, wij mogen er niet in. Um, waarbij natuurlijk uh, logisch is dat een coronavirus zich daar uh, braaf aan zal gaan houden. Uh, ja, dat was het. Ja, dankjewel Jeroen. We gaan jou straks natuurlijk nog één keer terugzien naar het laatste interview wat we gaan doen. Maar wij gaan nu eerst kijken naar onze reporter Julian Klop... die op bezoek ging bij neurowetenschapper Elisabeth Huis in het Veld. Prikangst. 35 van de Nederlanders heeft er last van. En nu met die coronavaccinaties in het vooruitzicht... kan dat toch best wel lastig zijn? Gelukkig heeft Elisabeth Huis in het Veld een app ontwikkeld. En daar ben ik natuurlijk wel benieuwd naar. In de wachtkamer van de dokter of tandarts kan het zomaar zijn dat het je even te veel wordt. De kans dat je misselijk wordt of flauw valt is aanwezig. In de app van Elisabeth speel je spelletjes waarbij je symbolen moet inkleuren. En de selfie-camera uh, van de telefoon, die ziet jouw gezicht. En die ziet signalen van angst uh, of flauwvallen, bijvoorbeeld omdat je bleek begint te worden. Het spelen van de puzzels zorgt ervoor dat je rustiger wordt. En dus met minder stress de prik krijgt. Daar wil ik meer over weten. Ik ben dat de angst stijgt en stijgt en stijgt. En juist piekt op het moment die naald in je arm gaat. Daar is ze, Elisabeth. Hé, hey, hallo, Torik. Oh, hé, hey. ja, nee, kom binnen. Oké, okay, hartstikke goed. Hey, ik heb net al eventjes jouw app mogen uitproberen. Super gaaf wat je hebt gemaakt. Maar dan vraag ik me ook meteen af, waar komt die prikangst bij zoveel mensen vandaan? Je, je hersenen kunnen echt heel uh, heftig reageren op het zien van naald. En dan vooral in de gebieden die gaan over emotieverwerking, pijn, actie, je arm weg willen trekken, jezelf willen beschermen. Dus mensen die worden mislukt, die gaan zweten, die krijgen hartkloppingen, die gaan overgeven, ze kunnen flauwvallen. En dit is zo'n nare ervaring eigenlijk, dat de volgende keer dat je geprikt moet worden, je zenuwachtig bent. Misschien een beetje bang. En zo komen mensen echt in een negatieve spiraal terecht van angst en flauwvallen. En er wordt eigenlijk al heel veel gedaan. Zo heb ik gelezen over lachgas bijvoorbeeld. Ja. Maar jij hebt een app ontwikkeld. Waarom ja. een app? Uh, ik dacht, ja wat nou als je de patiënt die hier zo'n last van heeft kan helpen op het moment ja vlak voor die prik. Ja Dan kom je toch heel snel op een, uh, een app uit. Ook zeker omdat wij in ons onderzoek aan het kijken zijn naar hoe kunnen wij... ...in jouw gezicht zien dat het fout met jou gaat voordat jij dat zelf doorhebt. Bij mensen die angstig zijn valt zeker 1 op de 5 wel, uh, wel flauw. Ja. ja, ik wil hier nog veel meer over horen, dus laten we een plekje zoeken. Ja. In 2019 ontving Elisabeth een take-off-subsidie... ...om haar eerste prototype te ontwikkelen. Een van de onderzoeksmethodes die zij voor haar app gebruikt is deze warmtebeeldcamera. Hiermee kan ik uh, precies zien hoe warm je bent en waar in je gezicht. Je bent nu redelijk warm, je neus is best wel koud. Oh. Um, en je bril die is uh, ook heel koud, want we kunnen niet door glas okay. kijken. We zijn lekker aan het spelen met de camera, maar waar heb je deze camera voor ingezet bij je onderzoek? Nou, dit is onze, onze belangrijkste dataverzamelingsmethode. We filmen mensen gedurende of een nepdonatie of een, of een echte donatie. En deze beelden gebruiken we om een algoritme te kunnen maken wat uit de beelden kan opmaken hoe het met je gaat. Een telefoon beschikt natuurlijk niet over een warmtecamera, maar de selfie-stand van je telefoon registreert wel de kleur van je huid en eventuele vlekjes. Vernieuwend voor de wetenschap. Eigenlijk is het flauwvallen nog heel erg onbegrepen. We weten niet precies waarom het gebeurt. En, en mijn onderzoek gaat daar hopelijk antwoord op geven. Uh, de eerste keer dat ik met dit in aanraking kwam, was dus ook bij de bloedbank. En dat ik met een meisje aan het praten was gedurende die donatieprocedure. En dat ik haar flauw zag vallen. En dat, dat triggerde mij enorm. Ik ben toen heel veel gaan praten met donors. En ik kreeg zoveel verhalen te horen. Ik heb toen wel besloten van mijn onderzoek moet... ...ook meteen iets gaan toevoegen aan de gezondheidszorg. Uh, het onderzoek hier is heel multidisciplinair... ...want we hebben het over medische problemen, neurologische problemen... ...en de oplossing is uh, artificial intelligence. De app maakt gebruik van een algoritme... ...dat symptomen in het gezicht herkent en verwerkt in het spel. Dit proces heet biofeedback. De game wordt nu nog niet gebruikt, maar Elisabeth heeft al ideeën voor een afzetmarkt. Ja, voor de bloedbank is het bijvoorbeeld heel vervelend dat een bloeddonor komt doneren. Komt voor de eerste keer, kost heel veel geld om die persoon helemaal te testen... ...en vervolgens komt die persoon nooit meer terug. Dus ja, als je als wetenschapper dan toch kan nadenken, ook al is het een beetje tegen onze natuur in... ...van ja, hoeveel kost een pro probleem en voor wie? Ja, dan kun je gaan nadenken over wat voor mediamodel daar uh, achter zit. Elisabeth geeft les op Tilburg University en werkt daarnaast bij Bloedbank Sanquin. Voor de app en het onderzoek heeft ze hulp gehad van haar promovenda Juditha... en een business developer. En hij geeft haar de nodige tips. Door er gelijk vanaf het begin af aan, terwijl je het onderzoek opzet, na te denken over hoe je de oplossing zou willen maken en hoe die twee dingen dus bij elkaar ja, moeten passen. Durven om met imperfecte dingen naar buiten te komen en daar met de mensen die ermee moeten werken om daarover te praten en dan openstaan voor kritiek. Ik denk dat heel veel wetenschappers, waaronder ik, de neiging hebben om ons vier jaar lang op te sluiten in ons kantoor en dan naar buiten te komen met de oplossing. En uh, ik dacht dat moet ik niet doen. Ik moet zorgen dat ik uh, continu de stakeholders erbij, uh, erbij betrek. Ja, wij gaan nu verder naar het slotinterview. En dat slotinterview heb ik vandaag met cultuurhistoricus Leon Hansen. Inmiddels ook hier aangeschoven. Leon, fijn dat je er bent. Hallo. Um, doe ik jou tekort met deze omschrijving? Wil je nog eens meer over jezelf vertellen? Buiten het feit dat je cultuurhistoricus bent. Nee, cultuur... prima. Ik ben verbonden hier aan de Dante faculteit. van de universiteit. als, als cultuurhistoricus. Uh, we zijn nu vooral bezig met online culture. Um, maar uh, dat ben ik. Ja, nou en de reden dat we jou natuurlijk vandaag hebben uitgenodigd is het verschijnen van dit prachtige boek, um, handboek van de Vagebond voor de Vagebond in de voetsporen van vrije denkers. Uh, een prachtig boek, uh, bijna encyclopedisch volgens mij. Uh, als het gaat om de Vagebond, volgens mij is er niks te bedenken over de Vagebond wat niet in het boek staat. Um, en ook dat roept natuurlijk altijd weer de vraag op: hoe, hoe begint zoiets? Ben je heel je leven al gefascineerd geweest door die Vagebond? Nou, ik moet er aan toevoegen dat het uh, zich concentreerde op de Vagebond in onze westerse wereld. Elke cultuur over de hele wereld kent de figuur van de Vagebond. Als een figuur die zich van, van het organisme eh, afsplitst... en een eigen weg gaat en zich aan de randen van de gemeenschap eh, beweegt. En dat bewegen is een belangrijk iets, dus die mobiliteit. <kijf> maar dit boek concentreert zich vooral dus op de cultuurgeschiedenis van... Zeg maar West-Europa en. De Westerse Vagebond. De Westerse Vagebond. Ja. En, en, en hoe is, waar komt die fascinatie voor van jou vandaan? Dat gaat heel lang ver terug in mijn, in mijn studie. Um, een van de grote figuren met wie, wie ik mij heb bezig Ik heb onder andere zijn brieven, zijn brieven uitgegeven. De grote historicus Johan Huizinka. <tankt> Auteur van Herfstzijd der Middeleeuwen. Auteur van de Homo Ludens, de Spelende Mens. Die spelende mens zit eigenlijk al die, die notie van, die, van het vagebonderen, van het rondzwerven. En van je weg laten bepalen door het pad dat zich voor je voeten uitstrekt. En je durven overgeven aan de roes van het toeval. Dat is een vorm van spelen. Dus maar, je losmaken van de discipline. en je losmaken van, van wat er voorgeschreven is. Dus ook je losproberen te maken zelfs van de algoritmen. en van de blockchain. Dat is natuurlijk iets heel, heel belangrijks. Huizinger heeft zich daarmee bezig gehouden. en zegt ook ergens over zijn eigen werk. dat hij zich altijd heeft. Um, ...bekwaam bijna in het vagebonderen van de geest. Dus hij heeft zijn geest eigenlijk de, het vrij spel gegeven. En op die manier is hij tot bijzondere um, ontdekkingen gekomen... ...en tot nieuwe inzichten gekomen. En, en hier ben je dus tijdens je studie al, al mee begonnen? Ja, da, da, da, da, da dat, ik, dat heb ik eigenlijk heel snel opgepakt. En een van de grote uh, zeg maar inspiratoren van... van, van waar ik altijd mee bezig ben geweest... is de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Um, die, die ik eigenlijk helemaal in het begin van mijn studententijd... van A tot Z, kun je gerust zeggen, gelezen heb. En nog steeds tot op de dag van, van, van vandaag ademloos lees. Daar is nog een heleboel natuurlijk bijgekomen. Maar bij, juist ook bij Nietzsche is dat thema van het vagabonderen, bijvoorbeeld dat hij zegt van... kijk eens, je bent als denker helemaal niks... Als je niet uh, erop uitgaat. Dat ja. je hier bijvoorbeeld, we zitten hier in het park, de Brandenpark in, in, in Tilburg erop uitgaat. En je denken als het ware om, laat, laat zich laat versterken, laat beïnvloeden, uh, laat leiden door de grillen van wat je tegenkomt. En dat verrijkt. Dat is natuurlijk iets wat iedereen kent die een lange wandeling heeft gemaakt. En die ook wel eens een keer verdwaald is en of mensen die. Lekker lange fietstochten maken. Ja. Dat je geest los komt En dat je opeens heel nieuwe dingen gaat denken. En tot nieuwe inzichten komt. En, waarvan je denkt, wat komt dit nou? En dat is een hele mooie ervaring. En tegelijk in, in historisch ja. perspectief. Uh, lees ik in jouw boek. van ja Eigenlijk was vroeger die Vagebond. Bijna een soort licht crimineel figuur. Ja. En nu is het eigenlijk iets heel moois. En misschien wel iets wat we allemaal wel een beetje zouden willen. Maar ja. Dat, het licht crimineel. Kun je dat eens? Dat, dat, dat, maar dat culturele en dat... dat, dat, dat Element van de geest die de vrije loop krijgt, dat is, zit er eigenlijk altijd wel in. Maar zeker in de zeg maar, vanaf de late middeleeuwen heeft die Vagebond toch een beetje een lichtcriminele klank, inderdaad, van hij kan je ook bedriegen. In de zin van, het, zijn het kunnen interessante figuren zijn die plotseling zeg maar, in het dorp of bij de herberg aankomen en die muziek kunnen maken, die kunnen verhalen vertellen. Uh, die kunnen gedichten voordragen. Die, die komen met nieuwe berichten. Dus er die zijn altijd die, iets met een in interessant. Dat ja. is interessant. Maar uh, tegelijkertijd ja, dan, dan zijn ze de volgende ochtend opeens verdwenen zonder te hebben betaald, een voorbeeld, Of uh, ze, ze komen via de achterdeur binnen. En ook, zeg maar, ook een standaard item van de vagebond is ook dat die dan zeg maar, aan het einde van de, van de dag bij je aanklopt en dat je je gast vrij opstelt... en dat de dochter van huizes ook zeer geïnteresseerd is... in deze, deze mooie, gebruinde figuur. Ja. En dan meer dan normale belangstelling voor die vagebond. Opvalt. En die vagebond die, die maakt er dan quasi een beetje misbruik ja. van. Dat is eigenlijk een beetje de, een standaard. Was dat was criminele, dat lichtcriminele en dat verleidende aspect dat zit er lang in. En, en we zien hier nou op, op de schermen achter ons. Uh, gaan we even vooruit in de tijd. Ineens de jaren 50. Uh, het, het beroemde touwtje, ik denk van Jan de Lauw. Ja. wat er staat de associatie met ja, Dan moet je dus vagebond. denken aan Zwiebertje. En Zwiebertje was eigenlijk, die kennen we allemaal, was eigenlijk een lichte vagebond. Dus die trok erop uit. Die was ook echt gekleed als een, als een zwerver. Als ja. een zwerver is eigenlijk een vagebond. Ja. En die had ook steeds wat te vertellen. En je ziet ook bij Saartje dat hij zich over hem ontfermt. En ja, eigenlijk meer dan moederlijke gevoelens voor hem koestert. En dan heb je de veldwachter en dan heb je de burgemeester, dat is dan, ja, die hebben het wat moeilijk met hem. Maar hij is een charmante figuur. En wat ik toch nog even wil zeggen, voordat we van de late middeleeuwen naar ja, het zieletje overstappen, in de 19e eeuw zie je iets heel interessants. Want dan wordt die vagebond voor heel veel eh, cultuurdragers, dus schilders, schrijvers, filosofen. Ik heb de naam niet al genoemd, een voorbeeldfiguur. Die gaan zich als het ware identificeren met die vagebond... als een figuur die eh, er buiten durft te staan. En die dus ook kritisch durft te denken. Eh, ik zag bijvoorbeeld, dat was heel erg aardig... afgelopen ik meen, zondag, zaterdagavond, eh, verborgen verleden... Danny de Munk, die zegt ergens van... Je moet kritisch durven te zijn en je moet je eigen stem durven te hebben. Dat is typisch nou een vagebond. Ja. Dat uitspraak. past ook heel erg bij het denken van de romantiek. In en in de 19e eeuw zijn er dus denkers en, en dichters en, en kunstenaars... die pakken dat op en die gaan zich echt duidelijk identificeren bij, met de vagebond. En dat hele concept van het vagebonderen... dat wordt eigenlijk overgenomen zelfs ook door sociologen in de zin van ook een maatschappij kan vagabonderen. Dat wil zeggen dat aan de randen van de maatschappij... zich als het ware delen gaan losmaken en gaan, gaan afklonteren. Dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling... maar een maatschappij of een samenleving moet een organisch geheel zijn. Ja. En als er delen van af gaan vallen is iets, eigenlijk iets wat we niet willen. Was de, dat de brexit noemt... dan ook een soort vagebondisme in, in ja, de Duitse? Ja, ja. Je eigen weg gaan, je eigen pad volgen... en of dat nou vervelend, of dat nou problemen oplevert of niet... maar het heeft ook iets te maken met weerbarstig zijn. Ja. Dus je van de hoofdmeute durven los te maken... en je over te geven ook aan de sensatie... lichamelijk, geestelijk... Die dat met zich meebrengt. Het is ja. namelijk ook een kick natuurlijk om dat te doen. Het is leuk om, om je ja, en, los te maken van die schermen. En, en, te en die kick dat is iets wat in de. zeker in de kunst van de 20e eeuw, door de Dadaïsten. en in de jaren zestig, de, de Zero-groep. een hele hoop kunstenaars die hebben dat. De, de kunstenaar Teng die, die met die waanzinnige beelden. en constructies die zichzelf kunnen vernietigen. Mm. Van die, van, die, van die machines die zichzelf kapot kunnen maken. En dat brengt de roes met zich mee. Ja. En die waren eigenlijk heel sterk gegrepen. De door puntbeweging. Dat, door dat vaderbonderen. En dan krijg je in de jaren zestig natuurlijk uh, Bob Dylan. En de hele uh, de Provo-beweging ook. En ja. de hippie-beweging. En die pakken dat uh, van like Ligo Rolling Stone. Ja. Dat is eigenlijk helemaal dat idee van dat vagebonderen dat dan op de agenda komt. Dus ja, ik ben een kind van zijn, die tijd, En kun je voorstellen... voorbeelden genoeg. Dat, en, dat neem je mee. En, en wij spraken elkaar van tevoren en toen zei je ook... ja, de vagebond is ook, want dit zijn allemaal voorbeelden uit het verleden... maar je zei het is ook een hele actuele figuur. Ja. ja. Wil je dat eens toelichten? Waar, waar zie je dat? In? Nou, dat is heel aardig. Zelfs in de aanloop van het schrijven van dit boek kregen mensen in mijn, mijn omgeving, kregen door dat ik daarmee bezig was... en die zeiden, Leon, ik ben ontzettend benieuwd naar jouw boek... want wij heb, ervaren dit eigenlijk aan de lijve met ons kind. Nou, onze zoon of dochter, die heeft op een gegeven moment gezegd... Van, ik wil niet meer gewoon meedoen in, die, in, die, in het rad van die maatschappij. En ik wil eruit stappen en ik wil mijn eigen weg uitstippelen. En ik ga back en dan zeggen die ouders tegen mij van ja, onze dochter die zit nog ergens in Zuid-Amerika. hoe moeten wij dit begrijpen? Want we snappen het wel, maar aan de andere kant maken we ons ook zorgen erover. En hetzelfde geldt natuurlijk, en dat is ook voor mensen van mijn generatie... en ook van de jongere generatie heel erg goed herkenbaar... dat onze kinderen eigenlijk in, zeg maar, in de grote steden, in de metropolis van... Van, van Europa geen woning meer kan krijgen. En wat doen ze dan? Ze gaan eigenlijk aan de randen van de steden... eigenlijk waar de stad een beetje overgaat in de natuur... gaan ze tiny houses uh, bouwen ja. en bewonen en zoeken en zelfs gewoon kamperen. En dat, en dat opzoeken van de rand dat zijn weer en je daar vestigen ja. en onderweg zijn, dat is typisch... Gebonderen. En, en tegelijkertijd, je noemt bijvoorbeeld het backpacken. Ook daar zie je natuurlijk alweer kritiek komen. Hè, dat twintig jaar terug backpacken uh, door uh, Thailand nog avontuurlijk was. En tegenwoordig, even los van corona. Ja, je hebt zoveel informatie op je smartphone. Iedereen weet precies waar je moet zijn. Dat is niet meer echt. Ja, ja, backpacken, dat, dat is niet ik, meer echt ik heb losmaken. Dat, ik heb dat een eigen lijve ondervonden. In mijn studententijd heb ik verre fietstochten gemaakt. Ik fietsde graag, zeg maar... Uh, voor, een, voor een vakantie, het kostte allemaal niks. Gewoon een ja, tentje achterop, dan kon je gewoon uit, naar, naar Italië of wat dan ook. Ja. En ik herinner me een keer dat ik in Frankrijk, ten zuiden van Limoges... op een, op een bij een kasteelruïne was. Het was helemaal, ik was er helemaal alleen, omgeven door een rivier in de in de diepte. En dat was het middeleeuws kasteel waar de dichter en de, de troubadour... Van Taddoog had gewoond en gewerkt. En ik was daar in mijn eentje en ik denk, ik ben nu alleen hier. Ik ben helemaal alleen. En dit, dit, dat was een magische ervaring. Mm. En ik heb daar vaker aan teruggedacht toen de mobiele telefoon werd ontwikkeld. Toen dacht ik, zou het ooit mogelijk zijn dat je op zo'n locatie... helemaal alleen op je fiets vanuit Nederland hier naartoe gereden... zou het mogelijk zijn dat je gewoon in die ruïne staat... En je hoort die wind fluiten. En je zou gewoon van met je telefoon kunnen bellen naar huis. Van nou, dan sta er nu. Dat leek me onmogelijk. Dat, is, dat, is dat leek me volstrekt onmogelijk. Omdat ik dacht, dat doet afbreuk aan die heel elementaire ervaring van... in je eentje op die locatie, op dat tijdstip, met jouw gedachten te zijn. En helemaal vervuld van, van die emotie. En nu is het heel gewoon geworden. En dat betekent eigenlijk dat we nergens meer misschien helemaal alleen kunnen zijn. Heel, nergens meer helemaal het is verlaten kunnen zijn. Wel moeilijker. En dat het vagabonderen eigenlijk een industrie is geworden zoals je dat aangeeft. Ja. Dat, is dat, is het, dat is een tragedie natuurlijk. Ja. Ja. Dus Daar vandaar dat nog... mijn stelling ook eigenlijk die, die, door dat hele boek heen zwerft, als het ware, ja. dat het vagomoderen nu vooral iets is van de verbeelding. Precies. Laten we ook nog even kijken, want uh, jij bent natuurlijk ook verbonden aan een universiteit. Uh, ja. Als wetenschapper ook. En ik kan me ook voorstellen dat er wetenschappers zijn die zeggen... ja, uh, het is een prachtig boek, uh, en mooi geschreven, enorm onderzoek. En tegelijk, een van de belangrijkste dingen in een wetenschappelijk onderzoek is altijd de definitie. Ja, en daar speel je zelf natuurlijk ook mee. Je zegt, ja, de definitie, de definitie van een vagebond is er eigenlijk niet. En, en je zegt ook zelf, nou, ja, ik, ik <kwijnt> hou het ook letterlijk van. Die definitie. Ja, die notie van dat. Is dat wetenschappelijk niet onbevredigend? De notie van dat vage is iets heel uh, belangrijks. En ook daar kan ik me voorstellen dat wetenschappers daar aanvankelijk wat moeite mee hebben. In die term vagebond zit. Die notie van dat vage, vage betekent eigenlijk gewoon ja. Ja, meanderen of zwerven. Of, maar ik ben daar natuurlijk wat meer mee bezig geweest. En die, die, die notie van dat vage, wat er ook in zit, en dus eigenlijk ongrijpbaar zijn, dus vaag blijven, ja. dat kun je ook heel positief definiëren. En dat ook daarin bestaat, bestaat een hele wetenschappelijk discours over wat vage eigenlijk betekent. En wij hebben over vaag, denken we, dat is iets heel negatiefs. Dus met andere woorden, het is niet, maar ook even als wetenschapper. het is ook niet onwetenschappelijk om het zo vaag te houden. Nee, totaal, mag... niet, nee, nee totaal niet. Nee, totaal niet. Er bestaat een hele traditie <kliek> om, op je, op, om, om je daarmee bezig te houden. En in de romantiek vooral krijgt het vage. Je moet maar denken aan de schilderijen van Turner bijvoorbeeld. Hè, met die hoop mistende trein die eigenlijk uit de... Uit, uit de stoom tevoorschijn komt. krijgt het vagen een heel belangrijke betekenis. als een. als een. als het ware als een wolk van beloften. Het, het is, is eigenlijk in het vaag is alles nog mogelijk. Ja. Dus het vaag is eigenlijk een bron van creativiteit. Dus ik probeer in dit boek wel al die, dit soort noties. en ook die notie van die vaagbron mm -hmm. natuurlijk. op een heel ja. wetenschappelijke en ook etymologische manier te onderzoeken. Ja. En, en we spraken net ook al uh, in het andere interview hè, over de impact die je dan wil maken. Is, is als je die term gebruikt, is voor jou de impact ook dat je eigenlijk een soort oproep doet om die Vagebond meer te gaan waarderen? Of moeten we het ook zien als een oproep aan mensen om zeg maar, de Vagebond meer misschien wel in je los te laten, allemaal wat meer die Vagebond op te zoeken? Of moeten we het gewoon zien als een soort uh, beeldingsvorming, gewoon als, als, als een stukje opvoeding? Nou, dat, wat nou, impact je? Met ik je heb natuurlijk geen programma en ik heb geen boodschap. Dat dat het, het, het fenomeen is op zichzelf interessant genoeg... en je moet er ontzettend voor uitkijken... dat je een soort pleitbezorger voor de vagebond wordt. Want vagebond heeft mij helemaal niet nodig. Dat staat voorop natuurlijk. Dus Dat is, een, dat is hetzelfde wat de socioloog Norbert Elias zegt. Mm Hij -hmm. zei van... Um, ja, ik, ik bekijk al die sociologische ontwikkelingen... die bekijk ik alsof ik naar de sterren kijk... Daar heb ik geen invloed op en dat is iets wat helemaal, zich helemaal ver buiten mij afspeelt. Dat geldt hiervoor ook. Ik heb er uiteraard enige sympathie voor. Dat, is, dat moet je als wetenschapper. Je moet ja. enige sympathie, maar vooral ook enige distantie hebben ten aanzien van jouw onderwerp. We moeten dit niet zien als een oproep om de vagebond in ons allemaal nee, te laten. Nee, dat is ook in autobiografie in de zin dat ik mezelf als een vagebond beschouw, totaal niet... Nee, ik denk, je hebt een fascinatie voor het onderwerp, dat wil je laten uh, zien. Vind ik vind het bijzonder interessant. En het is wel zo dat ik denk dat er heel veel in zit, ook als een wetenschappelijke vorm van denken. Mm -hmm. En van je van, kijk, waar wij als wetenschappers de laatste 15 jaar zeker op gewezen worden, is dat we dat huwelijk moeten aangaan met de kunsten. En dat, wordt, dat is niet een verzinsel van mij, dat wordt ook door. Zeg maar, van hoger eigenlijk, wordt het steeds. Hè, daar, daar valt iets te winnen. Nou ja, dan moet je vooral hier zijn, omdat die vagebond eigenlijk. zeg maar heel sterk, een, een, een, die, die artistieke tik ook, ja. ook heeft. Hè. Mogen we er misschien eens twee, twee voorbeelden bijhalen? Want we zagen hem net op de beelden al even voorbij komen. Johnny Depp, <tie> uh, misschien dat we die even kunnen terughalen. Dit was een campagne, die viel mij op. Uh, voor een bepaald parfummerk. Hij noemt zich daar Sova's. Uh, dat is natuurlijk niet letterlijk een vagebond, maar we zien natuurlijk wel de overeenkomst. Hè? Ja. Een beetje een wilde, dat zijn ook vaak de rollen die Johnny Depp speelt. Ook al de onaangepaste, die gekke piraat, ja. de, die maffe ja. in uh, Willy Wonka. Hè? De, ja. Van De, de chocolade, alles ja. een beetje een rare eigenzinnige, ja. wel typisch een vagebond. Zo zet hij zich neer. Ja, en tegelijkertijd is Johnny Depp natuurlijk een steenrijk acteur... die in een enorme villa met een hek eromheen... Uh, ja. de, de, niet meer echt aan het vagebond. Ja, die vagebond, die is natuurlijk door. Is de, dit een foute flirt? Die is door de, de, de, de media-industrie, is, is die opgepikt natuurlijk. Ja. Dat zie je ook in de reclames. Je kunt schoenen kopen, je kunt jeans kopen. Waar op de een of andere manier de naam Vagebond aan verbonden is. Als je dat gaat ga je het googlen, dan val je om en dan denk je... dit onderwerp is waardeloos geworden. Maar, maar dit is dus voor jou inderdaad... dit is geen echte vagebond? Dit is niet zoals je... Hem nee, maar je ziet doen. wel hoe actueel die figuur is... en hoe die eigenlijk ja. midden in onze samenleving staat. Uh, en dat is eigenlijk, zeg maar, een eerste laag die... maar dat de, de, de, de cultuurindustrie doet dit eigenlijk met alles. Die ja, is zo ook. ontzettend handig. Die pakt eigenlijk alles op. Ook wat alles wat subversief, subversief is, wordt eigenlijk... Ingekatseld door de. En commercieel de, gemaakt. En commercieel gemaakt, ja, op zich is er ook helemaal niet zoveel mee tegen. Niet, niet zoveel op tegen, want zo werken die dingen nou eenmaal. Laten we er nog eentje bij pakken. De gitarist, want er was ook nou een scène uit je boek. Dat ging over huisvaders die naar, naar een Nieuw Jong concert gaan. Ja. En dan voelen ze zich wel allemaal vaaggebond, dan voelen ze zich even vrij en uh, we ja. zijn we weer een lekkere rocker. Ja. En, en dat bracht mij een beetje op de gedachte. Hè? En dat werd toen ook een beetje afgeschilderd als ik zou maar zeggen... ja, dat is niet echt een vagebond even en daarna ben je weer brave huisvader. En toen dacht ik wel, bekroop een beetje het gevoel... ja, zo wordt het bijna religieus. Hè? Dat mensen gaan opbieden wie is nou de ware moslim, wie is de ware ja. christen. Hè? Daar zie je ja. dat ook in, in geloof zijn mensen aan het ja. opbieden van... nee, maar wat jij doet is niet echt. En dan dacht ik hier ook, ja, is het dan... Bijna nee, kijk, het worden wat de, de, de ware vagebonden. En als je de vraag zou stellen, wie is er nou een vagebond in de, in de hedendaagse cultuur? Of bijvoorbeeld in de Nederlandse cultuur? Ja, iemand als Groenberg bijvoorbeeld, die heeft echt al wat van een, van een vagebond. Aan de andere kant zie je nu dat hij zo graag Amerikaans staatsburger wordt. En dat hij eigenlijk toch steeds meer morele standpunten gaat innemen. En, en, en zich gaat uitspreken en zich, niet meer, he, en zich gaat vastleggen op dingen. En dat is dan weer minder des vagebonds. En uh, Neil de Jong, ja, iemand die ik heel erg hoog heb. <coughs> en daar kun je heel veel tegen inbrengen. Maar het is een interessant figuur, net als Bob Dylan met zijn ja. never-ending ja, tour. Het hier dus om die, om die, die verdurend... huisvaders die naar Neil de Jong kijken. En oh, daar gaat misschien... het om. Ja, ja, ja, nou ja die en moeten er ook dan... zijn. En ik, zou de, ik ben werkelijk de allerlaatste die, die zich neerbuigen zou... Zou uitlaten over die huisvaders. Dat, heeft, dat is zinloos. Dus die moeten er vooral zijn. Ja. En die, ik denk ook echt dat hun enthousiasme, zoals dat voor mij mijn enthousiasme voor Neil Jong ook, heel oprecht is. En eh, dat Neil Jong, dat moet je zeggen, van dat hij juist in die cultuurindustrie heel authentiek probeert te zijn en een mening heeft. Ja. En dat hij ook zeg maar, in een veel breder verband, en ik behandel dat ook. After the gold rush, die zijn plaat uit, begin jaren, uit de begin jaren, helemaal begin vroege jaren zeventig. Waarin hij eigenlijk al allerlei dingen um, aan de orde stelt over, over zeg maar, de hele milieuproblematiek die, die vandaag zo actueel zijn als, ja. als never. En waarin hij dit ook aan, in verband brengt met... je moet je losmaken van, zeg maar, van, de, van, de, van, van de dictaten van deze cultuur. Ja. Je moet onafhankelijk proberen te een, zijn. Een vagebond die doet niet mee met een lockdown. Om maar even een voorbeeld te noemen. Nou, kijk, dan ga je dat heel erg politiseren... Uh, en... Het is wel belangrijk dat je daar natuurlijk een, een, een autonoom en een kritisch standpunt over inneemt. Maar die lockdown en die hele coronaproblematiek, dat is van een orde... Die dat is op, even buiten de orde. Die, de, dan moet je zaken opzij schuiven. Dan is, dan is zelfs in laatste instantie de vagebond een vlierenfluiter en een ijdele figuur. En die, dit is hoogst diepe ernst. Die... Dan nog wel... Dat snap ik. Dan right. nog een laatste overpeinzing, want we gaan zo ook natuurlijk weer naar Jeroen toe. Als iedereen een vagebond zou zijn, zou de wereld dan nog kunnen bestaan? Of nee, dan, we kan de wereld, altijd... dan valt de wereld uit elkaar. Precies. De notie van het vagebonderen is toch zeg maar het je losmaken, het afbrokkelen. En dat kunnen we niet hebben. Dus we hebben ook nog gewoon burgerlijke huisvaders nodig. Dankjewel Dank je voor jouw toelichting. Graag gedaan. Leon Hansen. En wij gaan nog één keer kijken naar de tekeningen van Jeroen de Leijer. Jeroen, de vagebond, kon je er iets mee? Uh, ja, zeker. Ik heb uh, drie tekeningen gemaakt. Um, uh, bij de presentatie van uh, zijn nieuwe boek... Uh, vraag jij uh, uh, alweer een boek over uh, vagebondisme. Bent u niet bang voor het zwiebertje-effect? <lacht> uh, die. Um, dan heb ik uh, er een gemaakt over uh, Kabouter Spillerbeen als inspirator. Die hele tiny house beweging is bij mij begonnen. <laughs> uh, ja, dat is natuurlijk de vagebond uh, bij uitstek Kabouter Spillerbeen. Um, en als laatste vagebond als uh, modetrend. En dan zien we hier een uh, outfit die iedereen uh, kan aanschaffen. Het is een beetje net alsof dat je uh, een heel sleef met tatoeages kunt uh, laten zetten... en dan toch uh, heel stoer achter je computer kunt gaan zitten. Um, ja. ja, dat was het. Dankjewel, dankjewel Jeroen de Leijer voor jouw tekeningen. En beste mensen, jullie uiteraard allemaal bedankt voor het kijken. Hopelijk uiteraard graag tot een volgende keer. Uh, de verwachting is dat het over een maand of twee zal zijn ergens in Tilburg. We hopen natuurlijk dat dan gewoon weer echt met een live publiek waarbij jullie ook allemaal aanwezig zijn. Meer informatie komt op de website van de universiteit of via de nieuwsbrief van Studium Generale. Daar kun je uiteraard allemaal op abonneren. Beste mensen, nogmaals dank. Tot Martínez.